Heeft u last van persoonlijkheidsproblemen? Word je zelf vooruitbetaald voor dat soort dingen? Ja, ja. want u bent uh, voorzitter en uh, ja. u heeft last van geitenwolle uh, uh, ja, sokken, ja. uh, behang, een rolbehang, ja, dus zo voor, eromheen. Voorzitter, ja. oh, dat is lachen. Wat ja. ik ook kan doen is alles voor me neerleggen en één voor één oprapen. Dus misschien ook wel humor. Oh, dat is ja. misschien wat makkelijker. Dat weet ik van. Of ik houd omhoog. Oh, ja. Ja maar <laughs> Het gaat over hele serieuze zaken, toch? Manifest, ja. een ideale wereld. Nee, maar als je via humor je doel kan bereiken... Absoluut. Absoluut. Kijk maar achter je. Ja, daarom... Toch? Ja. Nee, humor dat, uh, dat nee, is noodzakelijk. Nee. Op alle gebieden. Ja. Nou, ik dan ga, ga je even zorgen. Wel, ik heb trouwens nog wel een klacht. Want ik loop al de hele we twee weken met een dier in mijn hoofd. Ik oh ja, precies! Ja, ja, ja. weet je niet. Jawel. Uiteindelijk was het de schildpad. Ja, maar, die, maar dat die, ging dan die, om, het, dat ging om het proces. Nee, dat ging om het proces. Om oh, niet vooruit te branden. <laughs>